Wanneer je nu iets nieuws aan het programma laat zien, kan het met behulp van het getrainde model voorspellen wat jij hem precies laat zien. Je zag ook dat het algoritme patronen in geluiden kan herkennen. Maar hoe kijkt een computer eigenlijk naar al die afbeeldingen die jij hem als voorbeeld geeft? Wij mensen kijken met onze ogen. Ze vangen licht op uit onze omgeving. De informatie die binnenkomt geven ze door aan de hersenen. In onze hersenen wordt deze nieuwe informatie gecombineerd met de al aanwezige kennis. Zo weet jij direct dat dit een appel is. Je hebt dat van jongs af aan geleerd. Plus, onze menselijke hersenen hebben zich al duizenden jaren ontwikkeld. Een computer kan en oh. heeft dat voordeel niet. Een computer ziet een bestand dat is opgebouwd uit pixels. Kleine vierkante blokjes data. Elke pixel is weer opgebouwd uit drie getallen. Een getal voor de hoeveelheid rood. Een getal voor de hoeveelheid groen en een getal voor de hoeveelheid blauw. Combinaties van deze drie kleuren kunnen de pixel iedere kleur geven die we kennen. Jij ziet dus een appel, maar de computer ziet alleen getallen. Gelukkig kan de computer erg goed en snel rekenen. Hij is daarom in staat om patronen te herkennen in de getallen die jij hem voert. Pak het werkblad uit de vorige missie er maar bij. Navigeer dan in je browser naar teachablemachine.withgoogle.com. Klik op Get Started. Kies jouw soort project, afbeeldingen of geluid. En maak de klasses aan die jij nodig hebt voor je project. Je hebt deze klasses hier op je werkblad ingevuld. Dan iedere klasse vullen met voorbeelden. Gebruik je een webcam? Maak dan foto's van de voorwerpen en zorg voor een egale achtergrond. Voeg eventueel nog een klasse achtergrond toe. Zo kan de computer goed het verschil tussen de voorwerpen en de achtergrond bepalen. Probeer voor iedere klasse minstens 100 afbeeldingen op te nemen. Gebruik je foto's of afbeeldingen van internet? Maak dan voor iedere klasse een map aan en vul deze met foto's of afbeeldingen. Zoek ze op Google en sleep ze naar de map. Probeer tenminste 50 afbeeldingen per klasse te verzamelen. Klik dan op Upload en upload de afbeeldingen of foto's naar de Teachable Machine. Gebruik je audio? Neem dan eerst 20 seconden achtergrondgeluid op. En per klasse minimaal 8 voorbeelden van geluiden. Nu jij. Heb je al je data toegevoegd? Mooi. Klik dan op train model en wacht. Het algoritme bestudeert nu alle voorbeelden en zoekt naar patronen en verschillen tussen de verschillende klasses. Dit kan even duren. Terwijl je programma aan het trainen is, moet je de tabblad van de browser geopend laten. Als het algoritme klaar is, kun je je model gaan testen. Geef je model een nieuw voorbeeld en kijk of het de juiste voorspelling geeft. In deze missie heb je ontdekt hoe computers zien. Daarnaast heb je je model getraind met een hele berg voorbeelden. In de volgende missie ga je je machine learning model verder testen en waar nodig verbeteren. Leuk dat je hebt meegedaan.